Grafieken kijken. Je pakt een koersgrafiek. Dan moet je er misschien even goed kijken welke technieken je dan op toe kan passen. Maar je trekt zeg maar lijnen. Je probeert trends te spotten. Nou, ja. als je de koersgrafiek van Shell pakt dan zie je vanaf pak een beetje. Uh, nou, eigenlijk vanaf de dag. Het past heel mooi vanaf de dag in 2020 dat Pfizer en Moderna zeiden: Wij hebben een vaccin en het is effectief. Mm -hmm. Zie je eigenlijk die koersgrafiek in één rechte trend omhoog. Want de economie gaat weer open. We gaan weer meer energie verbruiken. Ja. We gaan weer reizen. Niet allemaal tegelijkertijd, maar dat is een hele mooie lijn. Nou, en dan kijk je een beetje verder naar links. En dan zeg je van, hé, hey, maar voor corona stonden we hier. Dus als we nou weer op dat niveau nemen. Dan is de gedachte van technische analisten. Misschien gaat het aandeel daar even pauzeren. Mm. Omdat beleggers denken, nou, hoger dan dat gaan we niet. Maar ja, dan zeg ik fundamenteel, we zitten nu in zo'n unieke situatie. Ja, want in 2019, toen hadden we wel eens maar meer reisbewegingen, maar toen hadden we niet de situatie met Rusland die we nu hebben. Ja. Dus ja, wat dat betreft, kies ik voor fundamenteel over technisch, dat ik denk, nou dat is toch net een beetje belangrijk. Raad het aandeel.